Hé hey Roosje, Annabel, hou ze even op. Je bent vervelend, Annabel, je bent echt vervelend. Ik vind je niet sympathiek. Hé hey Roosje, leeg is leeg. Kom maar, Joyce, kom maar, Joyce. Hé Joyce. Oh Joyce, als je het breekt, ja je hebt een stukje aan liggen, Joyce. Goed zo Joyce! Oh Joyce, kijk eens Joyce. Oh Joyce. Oh Blackjack zit er nog één, volgens mij is die helemaal leeg. Ja, als Roosje aan de gang is, dan weet je zeker dat dat is een is. Hé hey, Blackjack, ik pak de bak, Blackjack. Ja, daar durf je niet toe, Jack, Roosje is de baas. De baas in eigenlijk. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. Kijk eens, Roosje. Hé, hey, Roosje. Ik ga hem pakken, uh, Roosje. Goed zo, Joyce. Ho, Joyce.